De pretparken in ons land hopen dat ze zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen over hoe en wanneer ze terug open kunnen. Ze hebben zelf ook al een aantal scenario's uitgewerkt. Normaal is de paasvakantie een echte topperiode, maar die is nu helemaal in het water gevallen. De cobra in Walibi een toertje maken zonder mensen. Het park is gesloten, niemand mag binnen, toch moeten de attracties om de zoveel tijd eens draaien. Wij komen uit onze winterperiode, onze attracties waren klaar om bezoekers te ontvangen, dus wij moeten doorgaan met de attracties te laten draaien, want als ze te lang in dezelfde positie blijven staan, dan kunnen er bijvoorbeeld de wielen kunnen zich laten vervormen dan. Dus het is belangrijk dat onze technische ploeg deze een aantal uur per week toch laat draaien. Het is een onwezenlijk beeld. Het pretpark helemaal leeg, drank- en eetkraampjes werkloos. Attracties met water nu volledig uitgedroogd. Andere bootjes drijven doelloos op het water. Normaal is de paasvakantie een eerste topperiode na een lange winter. Zeker met dit mooie weer, en draaien de attracties op volle toeren. Op een goede paasperiode, dus dan spreken we echt wel over de twee weken, dan kan je tellen zo'n 130.000 bezoekers gemiddeld. Is het weer aan onze zijde, ja, dan mogen we zelfs hopen van zo'n 150.000 bezoekers. In de paasvakantie is dat tot 10.000 bezoekers per dag, in de zomer zelfs tot 20.000. Wallaby wacht op de regering om te weten wanneer en hoe ze terug mogen opengaan. Dat kan gaan onder meer over misschien minder volk of zien hoe we de social distancing, de grote afstand tussen de bezoekers, kunnen bewaren. Dus er zijn verschillende scenario's. Minder bezoekers binnenlaten lijkt onvermijdelijk. Net zoals de wachtrijen aan de attracties anders inrichten, zodat iedereen voldoende afstand kan houden. Plopsaland de pannen zet een container met warmtecamera's aan de ingang om je koorts te meten. En Bellewaarde heeft 100.000 mondmaskers aangekocht, zowel voor de bezoekers als voor het personeel.